Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video bespreek ik opgave 5 van het HAVO-wiskunde A-examen van het eerste tijdvak van 2019. Opgave 5 gaat over homeopathische middelen. Voor het verdunnen worden verschillende verdunningsreeksen gebruikt. Zie de tabel. In deze tabel zie je de verdunningen van drie verschillende reeksen. Naast de D-reeks zijn er ook de C-reeks en de LM-reeks. In de C-reeks is, is er sprake van verdunningen, waarbij bij elke verdunningsstap de hoeveelheid oertinctuur in het middel 99% minder wordt. In de LM-reeks is er sprake van verdunningen, waarbij bij elke verdunningsstap de hoeveelheid oertinctuur in het middel 99,998% minder wordt. En de opdracht bij vraag 5 is, bereken welk getal er in de tabel op de puntjes moet komen te staan. Dus we moeten uitrekenen welk getal hier komt te staan. Nou, dit is een hele ingewikkelde vraag. En niet zozeer omdat het wiskundig ingewikkeld is, maar dat komt vooral door de tekst. Je hebt heel veel informatie. Het is ook vrij vage informatie. En ik kan me ook voorstellen dat je niet echt een beeld hebt van wat hier allemaal gebeurt. Het gaat dus over verdunnen, het verdunnen van een middel. En je ziet hier verschillende reeksen en hierbij is aangegeven wat de verdunning is. En wij moeten dus berekenen welk getal er op deze puntjes komt te staan. Hoe doe je dat? Nou, laten we eerst even nadenken over de aanpak. We hebben hier te maken met een afname van 99,998 procent. Dat gaat dus over een procentuele afname. En dan moet je meteen denken aan dit begrip, de groeifactor. We gaan zo meteen de groeifactor berekenen die hierbij hoort. Je ziet dus procenten staan, daarbij hoort groeifactor. En dan moet je eigenlijk altijd op het examen die groeifactor gaan berekenen. Daarna gaan we die groeifactor omzetten in zo'n verhouding. Dus in 1 staat tot puntje, puntje, puntje. En als we dat hebben gedaan, dan weten we welk getal er op de puntjes komt. Oké, okay, we gaan de opgave uitwerken. We beginnen dus met het berekenen van de groeifactor. En Dan moet je dit dus omzetten in een groeifactor. Misschien weet je dat wel uit je hoofd, maar het is handig om de berekening toch even te noteren, want het is best een ingewikkeld getal. Als je de groeifactor wil weten, dan doe je dat als volgt. Je begint met 100 Het wordt minder, dus dit haal je van de 100 af. Dat staat hier. Dat antwoord deel je door 100, want dan wordt het een decimaal getal. En dan kom je hierop uit. En dit is dus de groeifactor die hoort bij deze verdunning. We hebben dus een verdunning met een factor van 0,00002. Maar nu moeten we dat gaan schrijven als 1 dubbele punt, dus eigenlijk als 1 gedeeld door. Hoe doe je dat? Nou, 0,00002 is hetzelfde als 2 gedeeld door 100.000. Als je het lastig vindt om dat te bedenken, dan kun je daar ook je grafische rekenmachine voor gebruiken, want je kunt met je GR dit laten omzetten in een breuk. Dan kan het zijn dat hij in één keer het antwoord geeft, dus in één keer dit. Maar als dat niet zo is, dan kan je het handmatig doen en dan moet je dus eerst bedenken, dit is hetzelfde als 2 gedeeld door 100.000. Deel ze allebei door 2, dan wordt het 1 gedeeld door 50.000 en die 1, dat is deze 1. Gedeeld door staat hier met puntjes en de 50.000 die moet dan daar komen te staan. Dus hier staat eigenlijk 1 staat tot 50.000 en dus komt er op de puntjes het getal 50.000 te staan. Nu hebben we het antwoord gevonden en zijn we klaar met deze vraag. Dus wat hebben we gezien? Je hebt dus een procentuele afname, dus bereken de groeifactor. Zet die om in een breuk waarbij je aan de bovenkant hebt, de onderkant wordt 50.000 en dus wordt dit getal 50.000. Dit was een hele lastige vraag en deze vraag gaat dus eigenlijk over exponentiële groei. En Als je nou meer over het onderdeel wil weten, dan kan ik je het volgende aanraden. Je kunt gebruik maken van deze opgave in de examens van 2019. In het examen tijdvak 1 is dat opgave 4 en bij tijdvak 2 zijn dat deze opgaven. Als je meer wilt weten over de theorie, kijk dan eens op mijn YouTube-kanaal, Malt Menno. Als je dan zoekt op hoofdstuk 9, Exponentiële verbanden, dan krijg je alle theorie die gaat over dit onderwerp. Dus over exponentiële verbanden en exponentiële groei. En als je je nou echt goed wil voorbereiden op het eindexamen, doe dan mee aan mijn online examentraining. In die online training vind je meer dan 200 video's en opgaven waarmee jij je stapje voor stapje kunt voorbereiden op het examen. En je kunt in de online training ook direct vragen aan mij stellen. Dus ik ben altijd in de buurt om jou te helpen. Dit was mijn uitleg van deze opgave. Ik wens je heel veel succes op het eindexamen en ik hoop dat je slaagt.